Bij het waterschap Hollandse Delta hebben we duurzaamheid hoog in de vaandel staan. Dat is een van de redenen waarom ik zojuist met trots samen met de heemraad de vlag heb gehezen voor de Sustainable Development Goals. Op deze wijze laten we zien dat duurzaamheid een onderdeel is van onze dagelijkse activiteiten. We doen het niet alleen, we doen het met veel bedrijven en instellingen en op deze wijze zoeken wij ook de samenwerking met deze partners.